Goede bal. Oh. Hey. Nikki van Hilte. Die, die verwachtte die niet meer. Nee, ook niet meer eigenlijk. Maar... Komt de wissel op tijd? Of uh, gaat Stapposter. Uh... Van het Ende? Legt hem zo pan klaar op het hoofd van. Uh... Buitspel. Kijken wat DVS met deze aanval kan doen. Huber. Stef Nijland. No. Stef Nijland. Stef Nijland. Oh. Op de paal. Bal erin gebracht. Akklaai! Goeie wissel tot hoor. Ja, dit is. Uh, nee, buitenspel. Ah. Buitenspel. Moet je in de achteruit. Gaat de schot komen. Potter. Moest ook naar de hoek. Het is een leuke snapfase hier. Ja, ik was net aan het kijken hoe het blaadje <tog> die heet, maar het was Julius Duit. Goeie bal. Nou, nou, nou. Verhoek. Zo! Ja. Yeah! Oh, oh, oh. ik sta hem erin gaan. Jij, wat een Dicker. lekkere goal, hè? En nu telt nu hij. Nu past hij wel. Geen vlag. Oh, lekker Geen... hè. Stappost. Wispel. Zo! Piotr uh, op zijn post. Zeker nog niet gedaan hier. Nou, de voorsprong is er. En nu nog uh, een minuut of... Uh... Oeh, wat, oh, wat doe je daar, he. Net heb je het gedaan en... Hij redt het weer. Redt het wat een knotsgek in tweede 11 hier. Uh. <laughs> <laughs> dit is weer een prachtige bal van hem. Oh, dit is net te scherp. Nou, terug in de... Ja hoor, het is tijd. De punten blijven hier uh, in Ermelo.